Aftrap bij DVS, tegen GVVV, belangrijke wedstrijd in uh, strijd om het kampioenschap en de derde periode. Nu uh, Klici Veenhoff in de achtervolging, grote brechtbal valt Bal over... schiet door, uh, Stefan Nijland. Stefan oh. Wat doen die... Uiteindelijk in de handen van uh, Jan van Willigen. Beetje een rare... Wou die hem nou... Ja, hij wou een breed spelen. Hij wou hem breed maar, uh, spelen, maar die keeper heeft er allemaal moeite mee. Uh, Bal een beetje tussen. Ja, je hebt veel balletjes die ertussen ja, tussen vallen. vallen. Ook beide ploegen waren. Uh, Mejo heel mag... vrij nu. Draait Handig, vrij. goed schot. Over de goal. Ah, die noteren we wel. Nu uh, misschien wat uh, luchtmacht van de EVS naar voren. Van den Berg, Sem de Wit, Everen, Maarten van Dijk en uh, Nicky van Hilten blijven hangen. 32e minuut. Kan ook wel eens direct gaan. Uh, Stef Nijland. Tweede paal. Sam de Wit. Gevaarlijk. Sam de Wit en daar zag ik niet snel. Oh. Wie valt daar? Maarten van Dijk. Ja dit uh, kan wel eens een... Uh... Oh. De bal is nog... Uh... Nee, nu is die naast. het. Oh, wat is... Uh... Deze tellen we wel als kans. Sem de Wit. Evre. Nu uh, Daan Huiskamp. Richting akla kan hij weer in de buurt van de bal komen. Zo! Oh, wat is dat hey. Zo! Geel. Nou, je hoorde hier gewoon het geluid. <laughs> je hoorde van die de de pet. hier, de kletste zo. Oeh. Wat risico. Sam de Wit, ook risico. Borio, risico. Kan doorlopen. De kans aankomen. De op de lat. Hij, voel, hij, hij trok zijn handje naar beneden. Spat uit één op de lat. Dit heeft DVS uh, aan zichzelf te wijten. Heel veel ruimte nu. El Ghazouani Moet goed zijn, die bal. Die is ook goed. Akla. Oh, Ali Akla. Komt net iets te kort om uh, echt goed te kunnen mikken. Oeh, Daan Huiskamp. Daan Huiskamp. Die valt binnen. Ja, en zo. Uh, is het de fout van Daan Huiskamp, de verkeerde inspeelpas? En uh, zo komt de uh, dove, uh, GVVV een beetje in de war, want wat zonde als je dat op dit moment, uh, op dit moment jezelf aandoet. Ja. Heeft Kramp gelijk, denk ik. Ja, Daan Huiskamp staat er een beetje verloren naast zijn goal. Goeie voorzet, Las van Betering. Oh, Las. Via de verdediger. Samen met uh, Las Huber weet hij hem uh, te veroveren. Romeo. Vervolgens minder. Nu uh, Burgering en uh, Latif. Komt die bal aan. Ja, Latif naar uh, Barrio. Kan het afmaken. Nee, Daan Huiskamp. Maar de bal is nog binnen. Schiet hem. Uh, richting, richting de kantine. Van Hilton blijft een beetje hangen. Burgering wil zelf. Gaat zelf. Gescoord. scoort. Hij afgelopen. Treino. Goeie goal. Van uh, de beste man aan de kant van... GVVV, Byron Burgering. Mag door. Mart De Jong naar De Leeuw. Het is afgelopen. De punten gaan naar Veenendaal, DVS met lege handen. Wij gaan straks naar beschouwen met de trainer en daarna een biertje drinken en we wensen je een fijn weekend.